Yo, leuk dat je kijkt deze nieuwe video. Dit is twee uur aan recordings dat ik heb omgeknipt in een paar minuten. Dus laat even zeker een like achter, dat zou echt een awesome zijn. En vergeet ook niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. Deze video is niet gemaakt om haat te dropen naar RKD. Ik vond het gewoon heel grappig hoe dat de SOTW gisterenavond ging. En dat wou ik even delen met jullie. Met de mensen die op mij geabonneerd zijn en die mijn video's kijken. Jongens. Volg ik even op Instagram, remake-kd.memes Gewoon even volgen, fucking grappig, volg het even En dat was gewoon even iets wat ik nog voor de video wou zeggen Hey Olivier, ik heb geen eerste rank meer, dus ik ga... Andreas, we staan hier nu wel leuk, maar we kunnen niks Serieus? Ik ben gewoon buiten te spawn. ik ben gek. De server is aan het restarten, Yay! Ik kom hier Ik doen Ik val gewoon door de grond Ik ik zit ik zit in een blok denk ik over vijf minuten zijn online over vijf minuten ik zit er gewoon in maar gast waar is de boot L L L L L L L L L L L L L L zes kijk niet op heb je nou sinds gekeken toch? ik ben erin ik weet niet ik zit ergens beneden je kan nog niet steeds niet Mij geen oranje. Chichi Devs. Nu ga je ja, surfen. Is denk ik nu gefixt? Oh. Chichi Devs. Je hebt een oranje naam. De, de, de wow, ik hoor Wow, ik hoor echt van. Alsof iemand buiten mijn kamer naar mij aan het roepen is. <laughs> ja, en je. gaat <laughs> hier ook. Andreas, Zee, uh, oh, restart. You. Het lijkt een klein beetje. Dat zie ook zeker. Nou, ik zit. Oh, ja, ik ben. Nee, ik ben. Nog eentje. Dit is gewoon content, guest een ik gewoon geband, wat de fuck. Maar dan ben je wel echt een mogoltje. Hey, Dat ben je wel echt uh, een overvrikt. Andreas, drie keer gekwikt worden, gekwikt worden door mij. Hou eens het... op, bro. echt Het is niet alsof je iets bereikt hebt in je leven omdat je vloedje oh, hebt gekild. Wel. ik heb fucking wel echt in mijn leven. Dat is een grapje, Andreas. snap snap het ja, ook wel. Ja, Het grapje begint nu echt heel irritant te worden. <laughs> ja gast, het is niet eens leuk, wat probeer je nou? Hey, uh, laat mij mijn craft leven verleiden. Ja. Nou, oh, ja, ik ja, ben bro. fucking kicked. Ja, dat en de server je ligt je weer, weer uit, nou. Maar waar kun je die creëntje, oh die kun je van, oh <laughs> ja toch. Oh, oh ja, server, ik heb oh, net oh, twee oh, hout oh, kunnen oh, halen. Ja. 30 is de laatste restart. Dit is ik kan geen slash weed. Kan je slash oh, weed? Holy shit, shit dat komt <laughs> toch ook weer. Slash slash dry. <laughs> Als ik slash draai heb, heb ik zo'n dikke toetig. <laughs> service oh, aan het restarten. Iedereen die nu de queue zit is net erin, heb je fucking wel gewonnen. <laughs> ik was er net in, ik was er net in. <laughs> ja, ik heb de officiële n-word pass. <laughs> <laughs> ja. En ik ben eruit. De service er is aan het restarten. <laughs> Echt, jongen? Ja, eigenlijk wel. <laughs> zijn ja, echt te eerlijk. Oh my god. Zo, ja, oh, oh, oh, oh, jongen. <laughs> ik zit er net lekker te mijnen. Geen lek. En er wordt een kutje even weer gereast. Ah, ja, precies ja, dat is precies dat. Dan. Ette, goed, Zou ik, ik morgen een video uploaden? Vier minuten aan RKD server restarting. <laughs> Nog een retard. Nee. nee. nee restart, <laughs> Nog een retard. <laughs> Daar gaat mijn tycoon. Hey. Hey. Nog een retard. Oh stop. Hé gewoon noem maar je het Oh je mond te ja, goed, ja. hou op en met de Fox. Ik had helemaal fucking. Ik. <laughs> Tof. Ik heb net mijn microfoon gesloten, denk ik. Ach, oh shit. Ja Andreas, had ik ook tien keer. Dat is fucking grappig bro. Oh. Nu gaan ze zwart geboeid worden sowieso. Server is geen leek de server wordt, wordt geboot. Hey. 1, 2, 3,4. Je moeder is een... 5,6, 7,8. Deze... ...je niet verwacht. Hahaha! <laughs> <laughs> <laughs> wat wat een <tegeen>, gerold. <laughs> Holy shit! Waarschijnlijk gaat hij zelf helemaal stuk, daarvan dat <laughs> schermje van hem. Haha! Wat doet dat? Hey! De server is aan 3 Ik Nee, deze had totaal niet aanzien komen! Ik val door de map heen. Ja, dat had ik net ook. En dan ben ik heel bang dat ik dood ga. Dus ik ben even aan het recorden nu. Dus als ik dood ga, dan heb ik goede proef. Ik ben ook aan het recorden. Ah, nou, hier gewoon... Oh, service restarting. Oh, dit had ik niet... Dit, wordt, dit wordt gewoon... De, de beste video. Ik die die Jongens, ik ga zo echt gewoon AFK staan de... Oh, nee, dat kan niet. Want je wordt heel gerestart. Het is even gewoon uit, man. Dat heeft hij <nacht> net gedaan. Dat, dat probeert hij cool, ook te doen, maar iedereen joint opnieuw. Nog één restart en dan gooi ik een kill eruit. In de, om, jongens, in de de, de compilatie jongens. Um, hoe vaak hebben we dat toch gehoord? Um, ongeveer drie D ja, keer. Dit zou de hey, allerlaatste restart ik had uh, meegekregen dat we een uh, restart zouden krijgen om half tien. Het is nu tien over tien. Maar even oprecht, ze hebben ook gewoon niet eens een fucking plaatje voor so een server. Geen, geen beschrijving, nee. Dat is te veel moeite. Daar hebben ze wel, wat? Nee, de beschrijving we is weg. Of, of kost dat uh, uh, gigabyte? <laughs> ja, <het> kost <laughs> volgens mij een um, 1 MB. En ja, dat is ja, ben te veel, want ja, dan is de server gelijk. Uh, ja, dan lijkt de Is alle RAM gebruikt voor LinkedIn? Daardoor lijkt de server kapot op. En de, server. Uh, de server. Door. Door totem, oh, okay, iemand is dood gegaan. En er is restarting. <sweet> dat <backwards. laughs> was de laatste restart, en nu is de server wel speelbaar. Play.3mekd.nl, denk ik. Het staat in de beschrijving, check wel.